De chef-reporters vinden tijdens een stadswandeling een wel heel bijzonder papiertje, En dat leidt hen tot de grote prijsuitreiking. Het is gewoon een schatruin. Dus het is een, gewoon heel gewoon de, de voor de ja, ja. Zou je hier misschien dat bos zijn? Ja, dat is waar. juiste ja, vloor. Vloor. Oh, met al die verschillende soorten. Zo, bomen. Dit zijn bomen. Het zijn allemaal bomen. Ga ja, dat dan? Die dat is een deel Oh, yes. Dat was dat was net Oh, stop. stop. Wacht even. er zo van boot nog Ja, hier, boot. Ja, boot. Kijk je daar een boot? Ja, kijk boot. Misschien moet we een keer aanschuimen en een zo. een boot boot gewoon. Ja, dat het zo dat als een kinderpasseer is het leuk. En is wel echt gewoon hier. Ik heb nog gehoord dat er hier kinderjury is. Misschien moeten we rente doen en dat kunnen we zien wel welke Ja, jullie zijn uh, beiden lid van de kinderjury. Wat, wat moeten jullie eigenlijk doen dan als kinderjury? Wij moeten vooral films kijken en beoordelen. En uh, ja, dat is wel cool. En uh, was het een moeilijke keuze om uh, de winnende film uit te kiezen? Eigenlijk wel. Vond je het leuk deze week? om alle films te bekijken. Ik vond het superleuk. En de mooiste film vond ik Felix, maar die is jammer genoeg niet gewonnen. Ik zie ook dat je twee gouden enveloppen vast hebt. Ik veronderstel dat dat de winnende films zijn. Dat zijn inderdaad alle winnende films. En die mogen wij niet weten, veronderstel ik ook niet. Nee, helaas niet. Nog eventjes geduld. Onze favoriet is... Stormwind. Mia. Sisi. Mother, I love you. Wat niet bij ons. Ik zat er niet bij Misschien, omdat je de bot. Ja, dan gaan we aan. Dan moeten we wachten ja. en de bot nemen. Oh, dat jammer toch jammer we Maar bij jou, De film die heeft gewonnen. Dat was eigenlijk, ja, dat was aargel, die, aargel, die, aargel, die, aargel. Die, ja, film. heel veel, Ja, dat was tosti dienst.